Ik ben een, beetje, ben een beetje rood achter volgens mij op de camera. Ik heb een beetje verkeerd ingesteld volgens mij, maar dat weet ik niet, dat weet ik niet zeker. Dat kwam komen door het buiten, maar dat maakt me eigenlijk niet. zo what? En dan allemaal mensen van je Ik ben Jason en vandaag gaan wij kijken naar lucky people die lucky zijn. Zeg maar, dat is lucky people en zo. En dan. Dat is trouwens een wall challenge ding. Dus ik mag niet proberen dat, dat soort dingen te doen, weet je wel? En uh, ja, dat kan soms nog wel wat moeilijk zijn. Nou, ik zeg. Uh, let's go. Sorry als je mijn hond hoort, daar kan ik niks van doen. Ah. Dat is wel zieke seals, maar oké. Okay. Die vliegt nee, nee, no, nee, kaka, oh shit! Yeah, he's fucking fucked up. <laughs> yeah, that's, that's, what the fuck, did he do that look? Oh, oh! No, no, oh! After being run over by a car in Jinning City, Watch this, he's playing on the road as you see, when a car drives right over him. Police said he survived because he was right between the front wheels and the chassis of the... Oh, shot. Oh, oh, oh, oh, shit! Oh, shit! Whoa! What the f... What? <laughs> Dude, dude, dude, dude, dude. Oh, the, zo, the, Oh, the, oh, fucking... There's a bone. Is that a bone? There's a fucking bone. Oh shit. Oh. crap. Nik, dat kan niet maken. Oh shit. What The, the fuck? Oké, ja, die gaat op van Oké, ja, oké, ja. Damn! Oh, wat de? The... Hoe dan? Wat de? The... Wat de? The... Hoe? Die muziek. Oké. Oké. Oké. Dus vonden je deze video nou zeker een blauw duimpje omhoog. Wil je nog meer van zulke video's? Laat dat dan zeker even weten. Klik op de video's hier beneden voor andere video's. Uh, klik hier op een afspellijst en klik hier voor de vorige video. Klik in het midden om te abonneren. En dan zie ik jullie zeker de volgende keer weer. Later!